Ik, ik ga sowieso geband worden. Frieden record, Frietje <tie tie> record, Fritje record. Yo, leuk Kijk je naar deze nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag ben ik druk op Frisky Games. Vandaag zaten we met een call en in die en fiction van ons, zodat we zijn leader konden killen. En hij is daar nou ook geband geweest. Ik hoop dat jullie nog gaan genieten van deze video. Laat zeker van een like achter. Deel het gelijk super zijn en als we kunnen halen. Abonneer als je niet het niet hebt gedaan. In het ergste geval moet je de-abonneren. Dus uh, abonneer zeker. Join mijn Discord. Staat in de beschrijving. En geniet van de video. Ik ga deze insiders even aanpakken. Rocket hey, is er! Blokets is er. boys, moet ik jullie inlaten? Ja, kom, kom, kom, kom. Hey, maar hij killt no, jou toch niet? Ik je toch niet? Ja, maar ik, ik, ik wil hem. Oh shit. Mijn leader is online op zijn min en hij weet dat ik heb geen insight, denk ik. Je hebt er nog niets gedaan. Je, uh, ik heb allemaal stats gepikt. <laughs> doe open, maak Bro. open. Pak hem nu, pak hem, pak hem Oké, doe bovenop, doe bovenop, doe bovenop. Doe boven kom, Kom. Ah. Toxic player, Toxic player, doe die open, doe open, doe open, alles open. Alles open, pas op jongens, ga hey, Toxic player is mooi. Open, open, open. Go, go, go, Doe open, open. doe open, doo open, doo open, doo open, Doe die open. Doe die open, doe die open. Ik doe, ik doe ik doe, ik doe het. Ik, ik, ik, ik, ik ga sowieso gebannt worden. Flip <laughs> <Reakor>, <laughs> je record, Fridge record, Fridje record. streng boy, streng boy. Ik ga doe ik ga doe ik ga doe ik ga ik ga doen. Ah, Ik ga zo gaan ik ga En Zal ik.? Ja, ja, moet ik nu. moet ik nu. Uh, me laten killen? Je ja, maar doe maar, maar. Ja, ja, is goed. <laughs> ai, ai. Hij gaat gekikt worden. 3 x 3 Nee, maar je moet het. snel, snel, snel, snel. Snel, snel, waar? Hij heeft gekikt. Ik ben gekikt, schat. Ja, zie je. No. Ah. Ja, van liefde naar Baby Trapnor. Hij stuurde mij daarna nog een bericht. Op Discord dat hij geband was voor insider, wat hij ook natuurlijk heeft gedaan. Nu nog even een revenge tegen VPN. Die guys die me de, in de vorige video's killde, die X De factory van x En uh, ja, dat was ook gewoon een ziek fight. En mijn helmet, die heb ik ook niet gepakt Alex. Eet, het een beetje schietje. Ik heb hem wat ik op, opgepakt en heb, heb ik in de kist gedaan. Ik heb de rest hey, van hey, de maar. Ik alles alles samen, AC, AC. Ja. Samen. Die krijg je. Ik, ja, maar, ik ben onderweg okay, op, op, op, op weg. Het zit in mijn EC. We zijn er. Ik weet weten wie het zijn. Is iemand de 1v1? Kijk. Ik kan nog Ja, pas op je op Ja, oké, ja oké. Ik was Ik heb. Ik ja, okay, heb. Oh, oh. Ik heb. Het is Ik heb. Het ja, ik heb. te heb. Ik heb. Ik heb. Ik heb. Ik met Ik één... Ik ga de bezin, oh, okay, oh, en en Ik heb. Ik oké kom heb. Ik heb. Ik heb. Ik heb. Ik heb. Ik beest. Ik ja ja heb. Ik heb. naar je oude heb. komt heb. Ik heb. Ik heb. Ik heb. Ik heb. Ik heb. Ik heb. Ik is Ik heb. Ik Ik heb. Die Umpie bij, is 4 uh, die... man online. Hoeveel man zitten hierin? Vier man. 4. Ja. Okay. En nee, nee zei ja, er Jezus. zit iemand in je faler? Killen. Laat hem in die corner. Het is dus VPN, VPN is het. Boys. Het is dus VPN. Ik kom terug, ik Nog een ennetje als je voor jullie. Ik ben bij je bezig, alleen ik zie niet echt een vader ofzo. Oh, ik heb een rock, een Oh nee. Tijn, ik heb ik heb een hoek. Ja, dat is geen Ik Hé, wie rekt gewoon iemand? Oh gewoon we iemand? Ah. Oh, Ronny, hier, weet hier zo. Ik heb iemand. Daar is hem, daar is hem. Dat is de Hij wil voor Invis, e hij gaat voor Invis. E oh, hier beneden. Hier Waarom? Waarom heb jij voor ja. de keel? Ik ben fucking ja. goed. Hij is voor Invis. E ga voor Invis. Kan Git. Hé, jullie zijn dames. we missen nog één keer toch? Ja, ja. ja. Nice, nice. Ik kom met, het spelletje. Ja, dat is VPN. ik zou net zeggen, dat is VPN. Easy. Alright mensen van Vloetje, leuk dat jullie hebben gekeken naar deze video, drop zeker nog eventjes een like mocht je dat nog niet hebben gedaan. Um, ja, ik mocht een shout-out, dus uh, check mijn kanaal, gewoon Gerlof, misschien staat hij in de beschrijving, ik weet niet. Maar um, ja, ik hoop dat jullie genoten minst, hebben van deze video. <laughs> en gozer. <laughs> maar um, ja, ik hoop dat jullie hebben genoten van deze video, dat iemand zijn versie ging insiden. En um, ja, abonneer ook op Vloetje, want uh, ja, hij heeft ook subs nodig. Sowieso. Dus, uh, ja abonneer op ons beide en uh, drop ook een comment zodat hij misschien tips heeft voor de volgende video om het misschien beter te doen dus ja, drop een like betekent heel veel voor hem en uh, tot de volgende video jongens bye, later